Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Op dit moment zit ik waarschijnlijk in een vliegtuig terug naar Nederland. Dat hoop ik tenminste. En uh, normaal gesproken zou ik proberen als ik ergens ben iets van het land op te nemen wat treinen betreft. Maar het land waar ik nu naartoe ga, daar hebben ze geen treinen. En, uh, dat klinkt misschien gek, maar ik heb het echt nagezocht. Geen treinen hier. Dus uh, ik had deze nog liggen, en uh, om jullie toch iets te geven, heb ik hier een uh, NS kalktrein met twee uh, Raylion uh, locomotieven. Deze set bestaat uit, uh, behalve de twee Pico uh, Railion locomotieven, uit uh, wat Fleischmanns en Roco wagons en misschien ook nog een enkele Lima of misschien een paar extra Limas. Dat weet ik zo niet uit de hoek. Ze rijden in uh, consist. Ik uh, heb de locomotieven gespeed matched zodat ze dezelfde snelheid houden. Of liever ongeveer, en ze zijn aan elkaar gekoppeld. Uh, de verlichting is zo ingeregeld dat alleen de voorste locomotief de verlichting voert. Het is een van de langste sets die ik heb. Uh, de enige langere die ik heb is als ik al mijn uh, containerbaggels aan elkaar hang. Momenteel experimenteer ik met nieuwe camera software. Dat is vorige week goed misgegaan. Toen uh, begon de beeldstabilisatie te vervelen en zoomde plotseling in en uit. Maar omdat ik toen net voor de vakantie zat kon ik daar helaas niks mee aan doen. Uh, ik hoop dat ik de software wat beter onder de knie krijg en uh, dat ik minder van dat soort problemen heb. De bedoeling is met name dat ik minder vaak onscherpe video's heb. Bedankt voor het kijken. Mocht je nou uh, willen weten in welk land uh, ik zat, laat vooral commentaar achter met je gok. En uh, als, je het, uh, als je het goed geraden hebt, laat ik het weten. Zo niet, dan blijft het uh, een verrassing voor uh, als ik het een keer uh, eraan denk om het te vertellen. Uh, dus like, subscribe, geef comments. Uh, vooral op waar het zou kunnen zijn dat ik uh, vanaf terugvlieg. En uh, volgende week hopelijk weer uh, iets met decoders wellicht. Ik zal eens even kijken wat ik heb liggen.